Deze koffie is klaar. Helemaal goed. Lonneke. Ik, <lacht> ik heb natuurlijk jarenlang in de horeca gewerkt. En dat komt vandaag goed uit. Want ik ben cateringmedewerker Samen met Wil. Als dat maar smoed loopt ja. vandaag. Ah. Wat houdt het in om hier cateringmedewerkers te zijn? Wij maken de lunch voor de gasten. En we zorgen ze van eten en drinken. Eigenlijk de hele dag door. Wij gaan vandaag de banketing doen. Wat? wat? De banketing. Uh, wat is mijn ding precies? Dat houdt in dat wij lunchjes gaan maken voor vergadersurfers. En aan het einde van de dag mag jij de salade van de dag maken. Mag je het zelf verzinnen? Je mag het niet zelf verzinnen, je moet het volgens de receptuur doen. Laten we aan de slag gaan. Oké, lijkt wel goed, plan. Was het een lekkere smoothie? Dit wordt onze werkplek. Ja, maar uh, we gaan nu met de lunch beginnen. Dan gaan we even heel snel onze handen wassen dan gaan we starten. Ik doe het weer. Dan moet je eigenlijk weer je handen gaan wassen. Ja, sorry. Oké. Okay. We hebben hier een mes. We hebben hier een brood. Die ja. gebruiken we altijd voor de lunch. Dat mag je dus niet doen. <lacht> dat staat heel onbeleefd naar de gasten. Ga het proberen. Mag iets sneller hoor. Nou, helemaal perfect. Jij ja. redt het wel, hè. ik wil een totaal elf hebben. Ja, wat vind je nou het allerleukste om te doen hier? Het allerleukste is dat je heel erg variatie in je werk hebt. Dus je maakt broodjes, je helpt de gasten, je doet een aanspreken. Dat Koffie. lijkt wel heel gezellig inderdaad. Het is heel gezellig. En met liefde werken, hè? dat is altijd het belangrijkste bij Bekerting. Ik werk altijd met liefde. Ik <laughs> met... Ja, oké. Okay. Niet met je handen, hè? Nee nee. Hey, en hoe belangrijk is het voor jou dat het eten goed is? Het is heel belangrijk, want dan weten we dat de gasten altijd weer terugkomen. We krijgen uh, altijd wel uh, respons van de gasten. Weet je, het is heel leuk als de mensen inderdaad zeggen van... God, dat hebben jullie weer top gedaan. Volgende keer doe je nog beter. Het bent... ja. ziet er keurig uit, Lonneke, maar ik wil wel een beetje... Garnering. Ja, garnering. Hey, wat is nou het allermoeilijkste gerecht dat je moet maken? Het allermoeilijkste gerecht is als je een reservering krijgt... waar bijvoorbeeld allergenen op staan. Waar wat zeg je dan? Hey, die gluten, daar gaan we niet aan meewerken. Nee, dat ga ik allemaal toch wel zorgen dat we het allemaal keurig netjes doen. Door de benauwde positie hierheen. <lacht> <Laten we> <lacht> ik vind het toch spannend, dat vind het niet lekker. Jawel, dat vinden ze hartstikke lekker. Ik een wraps tegen mijn hoofd. Komt hè, helemaal hoor. goed. Oh. Hallo. Hallo. Hallo. Ik kom heel even de lunch brengen. Heeft u dan ook altijd wat je hebt gemaakt of dat niet? Uh, normaal vertel ik dat niet, omdat dit uh, een vergadering eigenlijk is. Oh, sorry. <laughs> dus, uh, sorry. We hebben broodjes met zalm, kip salade en tonijn-salade, wrapjes. We hebben uh, <laughs> uh, bieslok-roomkaas. Eet smakelijk, alsjeblieft. Succes, doei doei. Nou, zie je hoe vrouw dat de mensen zijn? Ja. Nou, had je niet verwacht. Hey, high five. Oh, wat? <laughs> Nog een keer. Nou, Lonneke, wat we gebruikt hebben moeten we natuurlijk ook weer uh, afwassen. Ja, wat moet je nou nog meer kunnen als? Uh... <lacht> kan dat een <lacht> beetje zachte? We <lacht> staan in de spoelen. Wat moet je nou allemaal kunnen als cateringmedewerker? Gasvrij zijn. En passie hebben voor je eten en drinken. En je moet natuurlijk ook representatief zijn. Dat is heel belangrijk. Een beetje flexibel. Oh, dat is zeer belangrijk in de catering. Ja, dat moet en je zeker. Dat mag je proberen. <lacht> Dan mag jij de salade maken. Hier heb je de recepturen. Maar het gaat echt om 10 gram. Ja. 10 gram best gemarineerde paprika-stukjes. Nou, succes Lonneke. Dan ga ik even wat anders doen. We pakken een bord. 1. 40 gram veldsla. Zou het 40 gram zijn? 48 gram. 40 gram. Precies. Wil je, wil je niet zien? Oké. Okay. Paprika-stukjes. Tien. Is dat dit? Een beetje geel en een beetje rood. Een beetje sneller? Ja. Oké. Okay. Oh, ik kan natuurlijk de bord ook gewoon laten staan. De... Ik maak zo één salade in een uur. 10 gram. Shit, 14. Geweldig hè, zo'n medewerker. <laughs> nou, hoe vind je het zelf eruit zien? Heerlijk. Dus je zou hem zelf pakken? Ja. Ik moet zeggen, ik ben super trots op je. <laughs>